Hoi slimme vogel. Misschien ken je het wel. Je website, je folder, je sociale media berichten. Je e-mail, e-mails die je verstuurt. Allemaal hebben ze te maken met tekst. En hoe zorg je ervoor dat jouw teksten opvallen. En dat ze je doelgroep aanspreken om iets te doen. Om hun telefoon te pakken, om jou te bellen. Of om ergens op te klikken op jouw website. Hoe zorg je er nou voor dat die productpagina's heel aantrekkelijk zijn en dat die dienstpagina's de juiste tekst hebben om mensen te triggeren om wat te doen met jouw bedrijf. Dat is een vraag waar heel veel ondernemers mee zitten. En dat is wat je doet met copywriting. Om jou te helpen met copywriting, geef ik een masterclass online copywriting die met copywritingstechnieken die je op de universiteit leert en hoe je die kunt toepassen voor jouw bedrijf. Het is een hele leuke masterclass. De eerste keer dat ik hem geef, maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik heb wel eerder. Mensen cursussen gegeven of met adviezen geholpen met deze copywriting technieken. Maar ik denk, het moet toch wat leuker. Dus we gaan het even met een leuke masterclass doen. Een online masterclass die ongeveer drie uur duurt. Na het volgen van die masterclass weet jij negen copywriting technieken. Die je kunt toepassen op jouw website, op je folders, op je e-mails en ook op jouw sociale media. Het is superleuk. Ik zou zeggen, klik op de ja ik wil knop in de pagina. En ik zie je op de masterclass. Ik heb er heel veel zin in. En tot dan. Doei!